Hi Miriam Vlogt, welkijkers? Ik ben Miriam. Tja. En ik vind het leuk dat jij weer kijkt naar een nieuwe video. Ik ben naar de Floriade geweest en die beelden gaan jullie nu zien. Nou. Ah, zo kort deze intro. Veel kijkplezier. Doe alvast een duimpje omhoog, want dat vind ik leuk. En uh, dan worden mijn video's. Uh, Lekker zichtbaar door heel het land. En dan word ik misschien nog wel eens beroemd. Wie weet. Veel kijkplezier en ik zeg nu alvast tot de volgende video. Laat even weten in de reacties wat je van deze vond. Onderweg naar de Floriade. Ik ben benieuwd, ben daar nog nooit geweest? Ben jij er wel eens geweest? Eerst een stukje met de trein, nu een stukje lopen, dan een stukje met de boot, en dan moet ik er zijn. Vraagt hij om klein geld, zeg ik, heb ik niet, mag ik de camera niet op hem richten? Oh, Aha, te laat. Had ik al verhaald. En ik weet waar ik straks ga eten vandaag. Ik ben al bij het water aangekomen. Nu de boot nog vinden. Oh, staat hier gewoon op de grond. Dan zal hij daar trekken denk ik. Nou, je Mooi zeggen. Zo klaar. Nou. Here you go. Alweer op een boot. Ik hou ervan. Dus ik zit helemaal goed. Oké. Okay. Hallo. Ik kom uh, voor de, boot. Ja, ja, de boot. De beruchte boot. Beruchte <Verklaar na, hè? lacht> <lacht> <lacht> boot? Ik weet niet wat er gaat gebeuren op die boot. Helemaal naar de Floriade. Oh, je mag een natuurlijk eens laten zien of kopen bij de... Oh, oh die zit er al. Oh. Ja, dan loopt het even. Ja, nou, een erbij. camera mee, dankjewel. Okay, <laughs> okay. Okay. Oh, de boot zit al aardig vol. De boot die er stond, die uh, was al vol. Uh, nu komt de boot, deze lege boot, aan. Fantastisch, dicht doen. Zoals je ziet is het de, uh, groot. Dus ik heb even een pijnstiller genomen, want anders uh, gaat het behoorlijk zeer doen. En iedereen gaat daar rechtdoor. Dus Mirjam is eigenwijs en die gaat rechtsaf. <laughs> Oké, okay. uh, shame goed. Wat een oppervlakte is dit. Waar nou, we gingen aan hè, zou je zeggen. Nou ja, dit. Ik ga nu naar uh, Green Island zie ik. Oh, moet je dit eens kijken. Ik zal jullie even omdraaien. Kijk dat gebouw dan. Hoe mooi. Ja, even inzoomen. Ja, en die kabelbanen die je daar ziet. Daar zo. Daar ga ik ook even in. Misschien is het handig om dat als eerste te doen. Want... Uh, ja, dan zie je een beetje waar je heen gaat en zo en waar je heen kan. Op zoek naar bloemetjes. Zag ik hier knopjes op deze krukken. Dan dacht ik, waar is dat voor? En ik doe dit. En dat gebeurt. Nou, interactief hier nou. En dan vraag me alleen af. Deze is groen. De rest is rood. Zie? Deze is groen. Why? Oh, die gaat veel lager. Daar, daar, Kijk. Oh nee. Huh? Nou ja, goed. Superleuk. Oh, hier mag ik nog niet op. Nou, dat vind ik jammer. Ik weet niet wat dit is, maar als je het aait, dan ruikt het fantastisch dit. Ik weet niet wat het is. Ik ben dus nu even in Suriname. Hè? Hoor je? Hier, ook zo mooi dit. genieten. Ik loop lekker op mijn gemakkie. Alles even af te struinen. Sommige dingen zijn al een beetje uitgebloeid. Andere dingen moeten nog. Dingen, planten, bloemen. En nou ben ik in de Italiaanse tuin. Ik kan nog geen pizza halen. Daar waren ze nog aan het werk. Dus op naar de volgende. Het plafond is dus van katoen. Heel apart komt dit ook aan. Maar ja, we hebben een complete wand van gemaakt hier. Fantastisch. Deze een hoop op doet gewoon het werk. Kijk dan. Ik hoop dat hij hier stopt. Ik denk het niet. Ik ga maar even opzij. Want anders rijdt hij me voor mijn poten. Waar gaat hij hoor. Hij steekt hier gewoon over. Geweldig dit. Dat is handig. Jeetje. Maar ook heel erg saai. Je hoeft niks meer te doen. Zelf. Oké, okay, ik was onderweg naar die kabelbaan. Maar ik ben ondertussen al een paar uur verder. En ik ben er nog steeds niet. <laughs> ik kom, dat komt omdat ik van alles en nog wat zie natuurlijk. En nou weet ik niet meer hoe ik daar moet komen. Ja, gewoon de kabel volgen zou je zeggen. Nou, wat ga ik dan nog maar doen. Mijn batterij van de telefoon is bijna weer leeg. Dus... Uh, ik moet straks ergens wel gaan zitten niet voor mezelf alleen maar ook voor mijn telefoon dus volgens mij ben ik er dan toch aangekomen nu en dan hoop ik dat ik hier op kan stappen. kijk en ik hoop dat het niet bloedheet is daarin ik ben er bijna oh ik denk dat ik mijn kaartje moet laten zien ja ik mag erin Oopsieke. How oh you? Yeah? Okay. I feel like I've been here before. familiar with the view. This ain't nothing new. And every time that you walk through. een in bloem en aarde voor iedereen. Jasmijn, veertien jaar. Dat de aarde gezond blijft voor tijd. Deel klaar. Ik wens dat alle vogels mogen blijven vliegen. Lian, vier jaar. Ik hoop dat er dit jaar veel meer wilde bloemen mogen groeien op onverwachte plekken. Anne, 25 jaar. Ik wens je meer dat die bomen groter werden. Jan, Erik, 12 jaar. Ik ga mijn best doen om de natuur nog lang te laten bestaan. Ilse, bijna 13. Dit is toch leuk. I wish that all the bunnies could stay in the forest. Jane, four years old. Ik wens dat er geen dieren meer bedreigd no worden. Alexandra, 11 years old. Hierbij een paar mooie origineeën. Ik wist niet dat er zoveel verschillende kleuren waren. Kijk eens hoe mooi. Net er. Ik sta gewoon in een uh, grote hal. <laughs> Ik moet er gewoon een net we bij staan. Ik zie zoveel mooie dingen, het is gewoon abnormaal. Prachtig, al die bloemen hier. Al die kleuren. Oep, oep. Kijk hier. Nou, dat is toch geweldig. Hier, moet je zien. Wist jij dat, dat deze in zoveel kleuren waren? Ik niet. Ik hoop dat jij dit een leuke video vond. Laat even merken door een duimpje omhoog te doen. Uh, ik ging vanmorgen om 8 uur weg. Nee, half acht, want vier over acht ging de trein. En het is nu tien voor zeven, s'avonds natuurlijk. En ik ben nu pas thuis. Ik ben kapot, maar ik moet ook opschieten, want het is uh, woensdag. En woensdag betekent toneel. Dus ik drink even een bakje thee, want ik heb ook... Bij Burger King al iets gegeten. Dus avondeten hoef ik niet meer. Ik heb een heerlijke woppen op. Ja, die hebben we hier in het centrum niet. Dus doe ik dat gewoon ergens anders. Ik zie jullie graag in de volgende video weer. Toedels!